Het heet Para uit Made en we zijn begonnen met Amber, dat was onze eerste lid. Amber was eigenlijk het, uh, het beeld om een, uh, ja, om een vereniging te starten voor mensen met een beperking. Ronald is er later bijgekomen en Sanne ook. Sanne is een zorgzaam type, is nu natuurlijk de enige in het team die loopt. Wat zij dan heel prettig vindt is om de anderen uh, ook erin te betrekken, maar daardoor wordt ze zelf ook heel erg betrokken in hetgeen wat ze moet doen. Uh, ze kunnen alles, want ik werk naar eigen niveau en mij gaat het om dat ze gewoon heel veel plezier hebben en uh, dat is het allerbelangrijkste. Ze moeten niks, ze mogen alles en ze mogen alle zorgen vergeten wat hier buiten de deur allemaal is. En laten we zien hoe hard wij ermee kan schudden, Ronald. Lukt dat? Uiteindelijk weet ze helemaal niet waarvoor dat ze gewonnen hebben, maar gewoon wel het feit uh, dat ze een wedstrijd meedoen en winnen. Dat maakt ze zo blij en uiteindelijk maakt het dan helemaal niet uit wat voor wedstrijd dat is. Ongelooflijk, zonder er echt van te kijken. Dit hadden we echt niet verwacht. Maar het is wel een heel mooi eerbetoon aan Amber. Uh, ik hoop dat we leden bij krijgen en dat ze uiteindelijk zo'n plezier mogen blijven hebben. Dat is het allerbelangrijkste.